Hey, hallo, welkom hier live vanuit de Binder in Leersum, waar we druk bezig zijn met de voorbereidingen van misschien wel het hoogtepunt van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Aanstaande vrijdag vindt in deze zaal het lijsttrekkersdebat plaats en ik zou het super tof vinden als jij er ook bij bent. Misschien was je een paar weken geleden bij ons politieke Café... of misschien ken je mensen die erbij waren, je moet maar eens vragen... maar ik vond het in ieder geval een hele leuke avond... en dat is wederom onze bedoeling voor aanstaande vrijdag. Maar we willen meer dan alleen maar leuk... We willen ook dat jij gaat ontdekken wat er nou echt te kiezen valt op woensdag 21 maart hier in de Utrechtse Heuvelrug. En daarom gaan we met de lijsttrekkers in debat, echt in debat, op zoek naar de verschillen op basis van de stellingen van de stemwijzer. Dus wat let je? Kom vrijdagavond hier naar de Binder in Leersum. Deelname is gratis en we maken er een mooie, inhoudelijke en betekenisvolle avond van. Laat ons en je netwerk weten dat je erbij bent. Surf naar de Facebookpagina van de Binder. Klik! Op evenementen zoek naar het lijsttrekkersdebat op 16 maart en stel hem in op ga ook. Ik zie je vrijdag.